Als ik het heb over leiderschap, eh, vind ik een van de belangrijkste dingen is dat de medewerkers stuk voor stuk begrijpen waarom we de dingen doen in het proces. Ik noem dat ook wel, wordt vaker genoemd, de value chain. De ketting van stukjes proces die in de organisatie plaatsvinden. Van noem het eerste contact dat een klant met jouw bedrijf krijgt, noem het de marketing op ergens, een website of een flyer. Tot het eerste contact bij een receptionist of een verkoopafdeling. Tot aan dat er een bepaald proces iets wordt gekocht en dat wordt afgehandeld. En al die stapjes zo so voorts is de waardeketing, de value chain. En elk van die stappen heeft een kwaliteit van hey, maar hoe doen we dat dan goed en wanneer doen we dat beter. En welke waarde kunnen we toevoegen om het nog beter te maken. Nog meer beleving bij de klant en nog meer tevredenheid en beleving en ervaring en loyaliteit van die klant te krijgen. Het klinkt heel logisch. Maar hoe goed heeft elke medewerker ook inzichtelijk, wat zijn die stappen? En welke rol heb ik in die stap? En hoe kan ik dat misschien zelfs waarde toevoegen? Om dit enigszins te helpen heb ik een canvas gemaakt genaamd de Value Chain. Uh, en Value Chain on, Development, ontwikkeling. En deze kan je gratis downloaden van talentmotivatie.nl slash canvas. Veel succes ermee en heb je vragen, bel of mail me.